Collageen is een glycoproteïne, een speciaal eiwit dat de basis vormt van het bindweefsel van het lichaam. Dit zijn pezen, botten, kraakbeen, huid. Collageen geeft kracht en elasticiteit aan het bindweefsel. Collageen wordt gevonden bij dieren en is volledig afwezig in planten, bacteriën, virussen, schimmels en protozoa. Collageen is het hoofdbestanddeel van bindweefsel en het meest voorkomende eiwit bij zoogdieren. Collageen vormt 25% tot 45% van de eiwitten in het hele lichaam. Collageensynthese is zeer energieintensief. Het komt alleen voor bij die levende wezens die zuurstof gebruiken. Het verschijnen van collageen maakte het mogelijk om een skelet te creëren, zowel uitwendig als inwendig, en om de omvang van levende wezens op planeet aarde tijdens het evolutieproces drastisch te vergroten. Dit is wat Wikipedia weet over collageen. Hebben we collageen nodig in de vorm van een voedingssupplement? Volgens Wikipedia is er al zoveel van en het lichaam synthetiseert het bijna constant? Ja, het lichaam synthetiseert. Maar het is niet altijd voldoende en niet altijd effectief. De collageensynthese is mogelijk niet volledig. Op de juiste manier wordt collageen van hoge kwaliteit gesynthetiseerd onder een aantal omstandigheden. De eerste is de algemene gezondheid op een redelijk goed niveau. Een voorbeeld wanneer alle processen in het lichaam op een dwaalspoor gaan en niet op de voorgeschreven manier plaatsvinden. Het is een verkoudheid met hoge koorts. Een temperatuurstijging op zich verstoort de processen van eiwitsynthese. Enzymen die zouden moeten werken om collageen te produceren, verliezen hun activiteit. Het lichaam vecht tegen een groter gevaar, infectie. Schakelt krachten en middelen over naar dit gevecht. Helaas ten koste van de synthese van veel belangrijke stoffen. Hoe meer, vaker, langer iemand ongezond is, hoe slechter het is met zijn bindweefsel. De tweede voorwaarde is een complete set voedingsstoffen die nodig zijn voor de synthese. Collageensynthese is een complex enzymatisch meerfaseproces. Het moet voorzien zijn van voldoende vitamines en mineralen. Synthese vindt plaats in fibroblasten en een aantal andere stadia vinden plaats buiten fibroblasten. Een belangrijk punt in de synthese is de hydroxyleringsreactie. Ze openen de weg voor verdere aanpassingen die nodig zijn voor de rijping van collageen. Specifieke enzymen katalyseren, activeren, hydroxyleringsreacties. Zo katalyseert, activeert, de vorming van vier hydroxyproline een enzym waarvan het actieve centrum ijzer is. Het enzym is actief wanneer het ijzer in zijn tweewaardige vorm is. Dit wordt geleverd door ascorbinezuur, vitamine C. Vitamine C tekort verstoort het hydroxyleringsproces. Dit beïnvloedt de verdere stadia van collageensynthese, glycosylering, splitsing van N- en c terminale peptiden, enzovoort. Als gevolg hiervan wordt abnormaal collageen gesynthetiseerd. Hij is zwakker en brozer. Deze veranderingen liggen ten grondslag aan de ontwikkeling van scheurbuik. Collageen en elastine vormen een soort basis van de huid, die voorkomt dat deze verslapt, zorgt voor elasticiteit en stevigheid. Vitamine C en ijzertekort is niet de enige reden voor de productie van onvoldoende kwaliteit collageen. Tekorten aan voedingsstoffen in een verscheidenheid aan andere stoffen kunnen ook collageen bederven. B-vitamines, vitamine A, D, E, een volledig assortiment mineralen en sporenelementen, gezonde vetten, lecithine co Q10, omega-3, moeten op tijd in de juiste hoeveelheid zijn. Gebrek aan voedingsstoffen zal zeker invloed hebben op het vermogen van het lichaam om belangrijke stoffen aan te maken. Zink en selenium zijn bijvoorbeeld nodig voor een goed immuunsysteem. Als ze niet genoeg zijn, betekent dit frequente verkoudheid. Frequente verkoudheden zijn zowel een slechte eetlust als een onvoldoende productie van collageen. Degene die wordt geproduceerd is schaars in hoeveelheid. Het is schaars. Ook qua kwaliteit schaars. Het voert zijn functies niet goed uit. De derde voorwaarde voor de productie van collageen is de afwezigheid van een medicijnbelasting. Het zijn die medicijnen die van het hoofd, van de rug worden gebruikt. Dit is een groep niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen. Ze worden ook gebruikt om koorts en ontstekingen bij verkoudheid te verminderen. Er zijn ook andere soorten medicijnen. Ze bemoeilijken ook de taak van het lichaam om collageen van hoge kwaliteit in de juiste hoeveelheid te synthetiseren. Hoe beter de algehele gezondheid, hoe minder medicatie nodig is. En de kans op het behouden van een gezonde houding, gemakkelijke gang, elastische huid is groter. Samenvattend, alle drie de redenen kunnen van invloed zijn. Zelfs tegelijkertijd. En ondervoeding en verkoudheid, of andere ziekten en medicijnen. Milieubelasting tegen de achtergrond van moderne voeding is in principe een zelfvoorzienende reden voor een minder dan ideale gezondheidstoestand. Inclusief bij onvoldoende aanmaak van eigen collageen. Wat is het gebrek aan collageen zowel kwantitatief als kwalitatief? Allemaal dingen waar moderne mensen over klagen. Het hoofd doet pijn omdat de bloedstroom in de cervicale wervelkolom is verstoord. De rug doet pijn omdat er al duidelijk rugklachten ontstaan of worden gevormd. Ze manifesteren zich als ongemak, pijn, dysfunctie. Naast de noodzaak om pijn en ontsteking te verlichten, kan het weglaten van inwendige organen, ongemak, dysfunctie, verandering in uiterlijk, ook een gevolg zijn van de zwakte van het bindweefsel. Wat moet een moderne persoon doen die geen verlangen heeft ziek worden, constant niet-steroïde medicijnen gebruiken, ongemak voelen? Lees meer over preventiemogelijkheden. Er zijn tientallen miljoenen mensen op aarde die niet-steroïde medicijnen gebruiken. Elke dag heb je medicijnen nodig die pijn en ontsteking verminderen. Elke dag begint met het ontvangen van fondsen die helpen om deze dag zonder pijn te overleven. We kunnen niet alle problemen van de mensheid oplossen. Maar we kunnen zeker onze eigen beslissing nemen. Dagelijkse preventie die u zal helpen om uw eigen, hoogwaardige, in voldoende hoeveelheden collageen binnen te krijgen. Vitamine supercomplex, beschermende formule, vitamine C is een geweldige aanvulling op het NSP-collageenproduct. Eliminatie van voedingstekorten eenvoudig, snel en effectief. Preventie van ziektetoestanden waarin het lichaam wordt gedwongen te kiezen tussen de bestrijding van infecties en de synthese van noodzakelijke stoffen. Preventie van de vorming van de behoefte aan medicijnen die niet absoluut noodzakelijk zijn. Ja, er zijn situaties die niet te voorkomen zijn. Bijvoorbeeld aangeboren bindweefselproblemen of auto ontstekingsprocessen die zeker langdurige medicamenteuze ondersteuning nodig hebben. Maar het overgrote deel van onze problemen pijnlijke ruggen, krakende knieën, nekpijn en slechte bloedtoevoer naar het hoofd door problemen met de wervelkolom zijn in principe te voorkomen. Dit betekent dat voedingondersteuning, verzadiging van het lichaam met collageen, versterking van botweefsel met calcium en vitamine D uw aandacht verdienen. Het bedrijf NSP doet er alles aan om ervoor te zorgen dat u altijd over de beste producten beschikt om uw gezondheid te beschermen. Collageen is meer dan een kwart, meer precies, tot 45% van alle eiwitten in het lichaam. Verschillende soorten collageenpeptiden worden op verschillende plaatsen aangetroffen. Het eerste type is voornamelijk een onderdeel van de huid, botten, pezen en ligamenten. Het derde type wordt gevonden in de huid en in de bloedvaten. Collageen NSP combineert beide soorten peptiden en is een eiwit met verbeterde oplosbaarheid. Het bevat geen gluten, lactose en is natuurlijk niet genetisch gemodificeerd. Collageen NSP is compatibel met de paleo- en keto-diëten. Paleo en keto zijn moderne ideeën over voeding. Collageen NSP wordt ideaal opgenomen, daarom is het zo gewild en voldoet het aan zoveel positieve recensies. Trouwens, het is van Wimme dat feedback wordt ontvangen over de snelle verbetering van het uiterlijk van de huid. We begrijpen dat schoonheid en jeugdigheid geen korte periode zijn terwijl een persoon jong is. In het derde millennium zijn schoonheid en jeugd uitingen van een goed opgebouwde preventiestrategie. We begrijpen dat houding, gemakkelijke gang, frisse huid, manifestaties zijn van algemene gezondheid. Hoe de gezondheid te behouden, hoe deze te behouden zo lang mogelijk. Het behouden van bindweefsel betekent het behouden van een jeugdige, gezonde uitstraling. Collageen NSP als basis voor voedingondersteuning van huid, haar, nagels, botten, banden... ...gevrichten de ideale oplossing voor dit probleem. De NSP Collageenformule is gebaseerd op een gepatenteerde mix van sporenmineralen en elektrolyten... ...en elke portie levert tot 17 gram collageenpeptide. Collageen NSP is een smaak- en geurloos poeder. Hierdoor is het product eenvoudig te gebruiken als bijgerecht bij koffie, thee, vruchtensappen of een gezonde Smart Meal. Ons collageen heeft ook een uitstekend aminozuurprofiel. Het bevat onder andere glycine, proline en hydroxyproline die essentieel zijn voor de collageensynthese. De toevoeging van sporenelementen en zeezout maken NSP-collageen nog rijker product voor actieve preventie. Met NSP-collageen krijg je aanzienlijke gezondheidsvoordelen. En collageen klaar voor inbedding en grondstoffen voor de productie van je eigen collageen en een rijk scala aan microelementen die niet alleen nodig zijn voor bindweefsel. In één portie 17 gram collageen, zeezout, sporenelementen en slechts 60 kilocalorieën. En nog een leuk nieuwtje. NSP heeft weer een product gemaakt met collageen. Vitamine C, zink, hyaluronzuur, stevia. Collageen is goed verteerbaar. Vitamine C stelt u in staat om collageen te synthetiseren. En niet alleen collageen. Zink activeert enzymen voor synthese en assimilatie. Hyaluronsuur is een trendy stof in de cosmetologie, het wordt al vele jaren jeugd genoemd. Stevia is een natuurlijke zoetstof. Collageen Plus is een geweldig product. Houd uw gezondheid voor de komende jaren. Met NSP Company is het absoluut realistisch. Het bedrijf NSP doet er alles aan voor uw gezonde levensduur.